Goedemorgen allemaal. Welkom bij het kindercollege van Tilburg University. Uh, wat ontzettend fijn dat jullie er zijn hier vandaag. En vandaag zijn jullie voor één uur echte studenten aan de universiteit. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. <tosses> Sorry. Hebben jullie er een beetje zin in? Nou, mooi. Het college van vandaag gaat um, over in toga naar je werk. En er komt straks een professor en die gaat aan jullie uitleggen um, wat een toga is, waarvoor die wordt gebruikt en waarom ga je nou in toga naar je werk. En ook gaat de professor uitleggen um, welke rol een toga speelt in het oplossen van ruzie. Dus um, nou, de professor komt er zo aan en uh, heel veel plezier alvast. hier toch zo'n hooggeleerde hoogleraar zijn. Waar is die? Ik sta hier alleen voor zo'n grote zaal. Ja, begin jij anders maar alvast. De hoogleraar komt eraan. Volgens mij is de toga nog even zoek. Dus ik ga helpen met zoeken. En dan kan jij alvast beginnen. Welkom. Welkom allemaal. Mijn naam is Diana van Hout. En wie van jullie... Weet waar we op dit moment nou zijn. Ja, ja, zeg het eens. Universiteit. Universiteit van Tilburg. Heel goed. En, en hoe heet deze zaal? De aula. Heel goed. Dit is de aula. En uh, ja, de aula is eigenlijk de feestzaal van de universiteit. En dan moet ik heel eerlijk toegeven, dan vind ik ballonnetjes en slingers en zo vind ik ook altijd wel iets gezelliger... Maar het is nou ook weer niet zo dat we nou uh, de Polonaise gaan dansen hier en zo. Maar uh, we hebben wel iets heel bijzonders. En dat is namelijk, ik zal je zo laten zien, een optocht. We hebben hier wel altijd een optocht. Een optocht met allemaal professoren. En dat noemen we met een heel chic woord een cortège. En op een universiteit doen we eigenlijk heel veel dingen anders dan een school. Want op een school leer je altijd hoe iets in elkaar zit, maar op een universiteit leer je waarom iets zo is. Dus we zijn eigenlijk een soort uitvinderschool, Maar ja, dan zonder het woordje school, want de school is nou juist een ander systeem. Dus op een universiteit leer je juist waarom iets zo is, want we willen graag nieuwe uitvindingen doen. En um, wat natuurlijk een beetje gek is, dus we, ja, we noemen eigenlijk ook heel veel dingen anders. Hè. Je hebt hier geen uh, lessen, maar je hebt colleges. En we hebben geen schooljaar, maar een collegejaar. En um, we doen ook nog iets anders. En dat is, wij vieren altijd feest als de vakantie weer voorbij is. Dat ze weer nieuwe dingetjes mogen leren. Dat vinden wij heel leuk. En dat doen we dus met zo'n optocht met hoogleraren. En daar zit eigenlijk iets vreemds aan. Want dit zijn allemaal mensen die zich dus bezighouden met de toekomst en toekomstige uitvindingen. Dus misschien is die mevrouw daarvoor eigenlijk wel aan het uitvinden hoe je zo goed mogelijk een taal kunt leren. Of die meneer daar met dat brilletje zo hier is misschien wel bezig om een ruimteschip uit te vinden om naar de zon te gaan. En als ze dan feest hebben, dan trekken ze allemaal hetzelfde aan en dan ook nog zo'n stokoude jurk. Gek is dat eigenlijk? hè? He, dus dan zijn ze allemaal uniek en met de toekomst bezig en toch dragen ze iets zelf, hetzelfde. Nou, deze, dit college heet uh, Waarom ga je uh, in je toga naar je werk? Maar om daar nou een goed wetenschappelijke vraag van te maken, weet iemand dan hoe je het dan zou formuleren? Oh, die heb, jou heb ik al gehad. Hoe zou je dat formuleren? Goede academische vraag. Een goede vraag die je als uitvinder dan zou willen doen. Wat doen wij anders op een universiteit dan op een school? Weet je het nog? Durf je het te zeggen? Jij? Oh, je hoeft niet als je het niet weet hoor. Ja! Um, jullie bekijken um, hoe het in elkaar zit. Nee, dat doet de school. Wij doen een andere dingen. Weet jij het? Nee. Waarom? Ja. Waarom ga je in een toga naar je werk? Zo zou het een goede academische vraag zijn, hè? Ja, en dan moet je natuurlijk wel weten wat een toga is. Wat is een toga? Tja, wat is een toga? Een, een toga, dat, dat betekent eigenlijk niet veel meer dan bedekking. Niet veel meer en het is eigenlijk werkkleding voor hele speciale beroepen, of hele specifieke beroepen. Dus een politiegent die gaat in zijn uniform, maar een rechter die draagt zo'n grote zwarte jurkje. Zie je er al eentje? Hè, dit is er zo eentje. Die draagt hij naar zijn werk. Maar ook een hoogleraar draagt ook een toga als hij naar zijn werk gaat. En een toga die betekent, zoals ik al gezegd heb, bedekking, maar... Alle toga's hebben eigenlijk allemaal een verschillende functie. Vroeger, de Romeinen droegen ook al een toga. En Julius Caesar die werd altijd bijgestaan door een groep wijze uh, mannen of vrouwen. Die hem altijd van raad voorzien. En die droegen allemaal een witte toga als het feest was. En die probeerden juist gelijkheid uit te stralen. Deze meneer. Ja, die zat heel erg veel in de boeken, die was altijd heel veel aan het leren, Erasmus. En het was natuurlijk heel erg koud vroeger, want er bestond er nog geen centrale verwarming. En die droeg zo'n toga om lekker warm te blijven bijvoorbeeld. Nou, er waren meer mensen die studeerden. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze ook een toga aan hebben, maar dat er verschillen tussen zit. Dus togas werden soms ook gedragen... Om verschil aan te geven. Dus van welke universiteit kom je, wat is je rang en als je nog kijkt naar de toga's van vandaag zoals die vandaag de dag gedragen worden, dan zul je zien dat je de verschil in rangen en positie nog steeds zult herkennen. <tacht> Het verschil in rang kun je ook zien in de toga van Sinterklaas. Sinterklaas heeft ook een toga en aan zijn toga kun je zien dat hij bischop is geweest. Hij was de bischop van Mira in Turkije. En dat kun je zien aan zijn toga. Nou, heel veel mensen denken, want als je hier ook kijkt, dan zie je dat al die toga's allemaal zwart zijn. En mensen denken dat die toga altijd zwart is geweest. Maar dat was niet zo. En zeker die hoogleraargetoga, die was vroeger van origine rood. Dus hier kun je. En eigenlijk door de tijd is die steeds een beetje veranderd en onderhevig aan mode. Als je kijkt, dit is een rechterstoga of een advocatenstoga, dat kan ik op het plaatje niet zo goed zien, kun je zien dat ze uh, zo'n zo klein wit sjaaltje dragen, dat noemen we zo'n bef. En die bef die is afkomstig van de Spaanse kraag. En de Spaanse kraag, die was altijd om de bedoeling om, um, ja, dat de kleding niet uh, vies werd. Maar op een gegeven moment kwamen allemaal pruiken in. En toen was het eigenlijk heel erg onhandig zo'n grote kraag. Hè, als je dan ook nog met je pruik zat. Dus die werd uiteindelijk kleiner. Dus die bef dat witte kleine lapje wat daarvoor zit, dat is afkomstig van de Spaanse kraag. Ja, maar als je dan... Weet dat de toga eigenlijk onderhevig is geweest aan mode. Waarom draagt eigenlijk zo'n rechter nog steeds zo'n grote zwarte jurk? He? Waarom draagt hij nou zoiets en niet zoiets? Is toch veel leuker, een beetje leuke kittige hakjes eronder zo, ja. toch? Of niet? Ik zie een man daar gaan hij ja knikken. <laughs> ja, nou, misschien is dat maar eens een vraag die we aan de rechter moeten gaan stellen. We hebben ook een rechter uitgenodigd vandaag. Um, Jamie, kun jij mij even helpen? Want uh, ja, zo'n rechter die is natuurlijk gewend: dat hij uh, dat met, uh, met uh, ja, een beetje netjes uh, uh, ontvangen wordt. En, um, dus ik heb eigenlijk twee kinderen nodig: iemand die de rechter kan assisteren, de grafier. Wil jij? Ja? En ik heb een bode nodig. Uh, een bode. Kom maar. Ja. Heb jij de bode al gekozen? Nee, de bode moet ook nog even komen. Uh, ja. Oh, misschien uh, een meisje. Oh, oh, oh die, sorry, die, ja, ja, de... kom ja, kom jij maar. Ja. Kijk, moet maar even kijken wat past. past. Ja. En dan zal ik... Kom maar. Mam, mag ik een ijsje? Nee, Jan. Oh, een ijsje. Ik zei nee, Jan. Ik heb hulp nodig. Help. U had gebeld? Nee. Nee, ik heb gebeld. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Van dienst zijn? Ik wil ijs. Mevrouw, uw zoon wenst een ijsje. En wel per direct. Ja, maar ik zei nee. Mag ik erop wijzen dat u volgens de wet verplicht bent... uw zoon tot zijn achttiende te verzorgen en te voeden? Ja, maar toch niet met ijs? Gezien uw eigen omvang lijkt het me niet onwaarschijnlijk... dat u zelf in het verleden ook wel eens dergelijke zoetigheden heeft genuttigd. Wat krijgen we nou, zeg? Een ijsje met drie bolletjes. Mevrouw, wilt u dat ik mijn ijs herhaal omdat u iets mankeert aan uw oren? Of heeft u het gewoon niet begrepen? Hou toch je mond, rare man in je gekke zwarte jurk. Belediging van een advocaat in functie lijkt me niet verstandig, mevrouw. Bovendien, dit is geen jurk, maar een toga. Oh ja? Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Mevrouw, ieder mens, dus ook ik, heeft het recht om te spreken en vrijelijk zijn mening te uiten. Als jij niet ophoudt, gooi ik je in de vijver. Of ik stop deze... dreigen met fysiek geweld! Of intimidatie is strafbaar! Mijn cliënt wenst een ijsje met drie bolletjes. That's all. En wat als ik hem geen ijsje geef? Hè? Wat dan nou? Als u niet onmiddellijk op de ijs van mijn cliënt ingaat... ...dan zijn wij genoodzaakt tot inbeslagnemen van uw bezittingen en tegoeden. Oh ja? Het staat allemaal heel duidelijk omschreven in de grondwet, mevrouw. En u als staatsburger en inwoner van dit land dient zich aan de wet te houden... op straffen van een geldpoete of zelfs gevangenisstraf. Eiche, en eiche. En, en, en nu? Ik ben bereid tot een schikking over te gaan. Als u mijn cliënt een ijsje met twee bolletjes geeft... dan zien wij af van aangifte en inbeslagname. Nou, goed dan. Aardbei is eruit je tellie, mam. Neem nu ook een kinderrechtsbijstandverzekering en laat het recht zegen De rechtbank gaat u alles staan. Kijk, je mag daar gaan zitten. Kom maar, kijk eens. Mama mag zo'n foto maken hoor. Goedendag, mijn naam is Diana van Hout en ik ben plaatsvervanger, dus oftewel rechter bij het gerechtshof Den Bosch en um, ja, de vraag is dus inderdaad, waarom dragen nou die rechters nog steeds zo'n grote zwarte jurk? He? <tie> Nou, ik heb straks al gezegd dat, uh, dat hij onder mode, onderhevig was en dat hij uh, zelfs de hoogleraar getogen was van origine rood. Bij de, bij de Universiteit van Maastricht zie je nog steeds dat hij rood is, maar zo toen Napoleon Bonaparte kwam, die vond dat zwart was deftig. Het was netjes, je zag dat heel veel geleerden in die tijd, die droegen allemaal togas. Dus togas die werden eigenlijk geassocieerd met betrouwbaar, geleerd. En Napoleon Bonaparte die vond dat rechters de zwarte kleding moesten dragen. Dat straalde soberheid uit, autoriteit... Vertrouwen, dus dat was belangrijk. Dus het wit stond voor de neutraliteit, voor de onpartijdigheid. En de zwart voor de soberheid, de betrouwbaarheid en voor autoriteit. En het was vooral belangrijk dat het niet ging over de persoon in de toga. Die was niet belangrijk en daarom draagt eigenlijk een advocaat ook nog steeds een toga. Maar voor een rechter heeft zo'n toga eigenlijk nog een andere functie. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop mensen zich gedragen. Als ze ruzie hebben. Want als mensen ruzie hebben, dan wantrouwen ze elkaar altijd. En dat kan ik uitleggen aan de hand van het volgende schema. Ja, kijk. Hoef je niet van buiten te kennen is niet belangrijk. En dit is een, een zogenoemd escalatiemodel, zoals dat heet. En daar zie je eigenlijk in allerlei hokjes, zie je hoe mensen zich gedragen als ze ruzie hebben. En daarin kunnen we ongeveer herkennen hoe ver de ruzie geëscaleerd is. En hier als je kijkt in een hakken, hokje 9, dan zijn mensen echt super boos op elkaar. En als mensen super boos zijn op elkaar, dan denken ze ook heel zwart-wit. En dan willen ze eigenlijk alleen maar dat die ander verliest. Het kan ze niet schelen als die ander maar verliest. Al gaan ze daar zelf aan ten onder als die ander maar verliest. En als je hier bij dat groene kijkt, helemaal links, dan zie je dat mensen een beetje boos, een beetje teleurgesteld zijn enzovoort. Dan is het nog niet zo erg. En iedere keer gaat dat een stapje verder. Nou is het niet zo dat we mensen natuurlijk precies in hokjes kunnen stoppen. En sterker nog, ik weet niet of er wetenschappers in de zaal zijn, dit model gebruiken we ook niet als absolute waarheid, maar we gebruiken het wel als inspiratiemodel om procedures te ontwerpen, of in ieder geval om <coughs> regels te bedenken, waardoor we ruzies eigenlijk veel beter kunnen oplossen. He, dus we gebruiken het om inzicht te hebben in uh, hoe mensen zich gedragen als ze ruzie hebben. En daarmee kunnen we ruzies, als het goed is, Weer beter oplossen, in ieder geval kunnen we oplossingen bedenken, om dat uh, ja, wat, wat soepeler te laten verlopen. Um, ja, uh, ik heb al gezegd, hè, dus uh, niet iedereen uh, past in een hokje, maar een aantal dingen zul je misschien wel herkennen. Stel je nou eens voor, Tom en Julia die hebben ruzie. Bijvoorbeeld uh, over een uh, fiets of iets dergelijks. Hè, die hebben samen ruzie. Dan zal Tom tegen zijn vrienden altijd over die ruzie praten op een manier dat ze zijn vrienden zullen zeggen: Oh ja, wat die Julia weer allemaal gedaan heeft. Echt belachelijk. Zo stom. Maar Julia doet hetzelfde. Dus Julia gaat tegen haar vrienden en vriendinnen vertellen over die ruzie op een manier dat al haar vrienden en vriendinnen zullen zeggen: Oh ja. Nee, wat die Tom, oh ja, belachelijk. Hoe dan? Hoe kun je zo zijn? Idioot. En het enige wat ze eigenlijk willen horen, is dat zij gelijk hebben. Ze willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen in hun kamp hebben, die hun maar eigenlijk vooral veel gelijk hebben. Of gelijk geven. Nou, als ze we dus weten hoe mensen zich gedragen, als ze ruzie hebben, dan kunnen we dus ook de ruzies veel beter oplossen. Maar, eerst moeten we natuurlijk weten, hoe ontstaan ruzies? Tja, yeah, hoe ontstaan ruzies? Dat is misschien een beetje moeilijk om te schrijven, maar dat staat als iemands doelen of belangen worden gedwarsboomd door iemand anders. Stel je voor, hè, dus die Tom en Julia die hebben ruzie om hun fiets, en Tom wil heel graag die fiets hebben, dan voelt hij zich gedwarsboomd door Julia, omdat zij die fiets ook wil hebben. Dat maakt inbreuk op zijn belang. Het kan ook zijn, net zoals Donal Duk hè? En, en Guus' geluk, die, die vechten om Katrien. het kan ook om iemands gevoelens zijn. En we weten dat dat eigenlijk een van de belangrijkste redenen is waarom dat ruzies ontstaan. Er wordt iets van je afgenomen of er wordt inbreuk gemaakt op iets wat voor jou heel belangrijk is. En hoe belangrijker dat is voor jou, hoe sterker eigenlijk die emotie dus hoe bozer ze zijn of hoe sneller boos ze zijn. Nou, we zien dat ook ruzies ontstaan uit onmacht. Dat is ook vaak de reden waarom dat mensen geweld gaan gebruiken. Ja, ze weten het niet meer en ze willen toch, graag willen toch graag grip hebben op de situatie. En wat je ook vaak ziet is dat mensen denken dat ze oneerlijk behandeld worden. Soms omdat ze het bijvoorbeeld niet begrijpen. Hè? Dus dat kan ook komen doordat je je onmachtig voelt. Herken je daar wel eens iets van? Heb je wel eens ooit ruzie gehad? Uh, soms. soms. ja. En waar was dat over? Uh, soms met spelletjes. Met spelletjes. En dan, vond je dan was dat, ging het over het verlies of dat het niet eerlijk was? Uh, ik denk niet eerlijk. Niet eerlijk. Dan had je het gevoel dat het niet eerlijk... Uh, ja, dat kan. Hè? Dus soms denken mensen wel eens dat ze oneerlijk behandeld worden. Dat kan echt zijn, maar dat kan ook een gevoel zijn en je ziet ook dat er enorm verschil is in karakter. Sommige mensen worden snel boos en andere mensen die, ah, dan maakt het allemaal niet zoveel uit, een beetje layback, dus karakter speelt ook een rol. Ja, we weten dus inderdaad hoe ruzies ontstaan, we weten ook hoe mensen zich gedragen in ruzies en dan ga ik even terug naar het moeilijke schemaatje. Als je ziet, ik heb gezegd, het zijn allemaal verschillende kleurtjes. Nou, die gele fase, dat is echt de jij-bent-fase. Misschien herken je het wel. Jij bent altijd zo saai, um, jij bent altijd te laat, um, jij wilt nooit eens meedoen, um, jij bent altijd zo jaloers, jij bent altijd zo competitief. Dus je al, de jij-bent-fase. Dus de tweede fase noem ik altijd een beetje de jij-bent-fase. En die rode fase, als de mensen zo boos zijn dat ze in de rode fase zijn, dan, dan luisteren ze eigenlijk helemaal niet meer naar elkaar. Dan kan je wel praten tegen elkaar, maar wat ze eigenlijk doen is ze vingers in zijn oren. Ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik kan je niet verstaan. En als ze dan soms als ze dan iets horen waarvan ze denken, nou daar kan ik op reageren, hè, daar kan ik op scoren of daar kan ik hem op pakken, hè, dan... Gaan ze daar vaak op reageren. En dan zie je dat zo'n ruzie, die gaat bijvoorbeeld eerst over een fiets. En die kan helemaal de andere kant op gaan. Dus de rode fase is de fase dat mensen eigenlijk niet meer naar elkaar luisteren. En de gele fase is de jij bent fase. Nou, als je in de gele fase zit en in de rode fase. Dan hebben mensen vaak hulp nodig om de ruzie op te lossen. Bij de gele fase, dan komen ze er zelf nog wel uit met een beetje hulp. Maar de rode fase moet er eigenlijk gewoon beslist worden. Jij hebt gelijk of jij krijgt de fiets enzovoort. De gele fase kun je nog zeggen, jij, jij fietst bijvoorbeeld op maandag en de ander op dinsdagen. Maar brood rood kun je het beste beslissen. Nou, op het moment dat iemand, een derde die dus niet betrokken is bij de ruzie, dus iemand anders die geen ruzie heeft met die persoon, probeert zo'n ruzie op te lossen, dan is het heel belangrijk dat allebei de mensen die persoon vertrouwen. En dat ze ook geloven dat hij het gaat oplossen. En dat ze geloven dat hij niet partijdig is. Dat hij bijvoorbeeld voor Julia is. Of voor Tom. Het is dus heel belangrijk dat ze allebei vertrouwen hebben. Hebben ze dat vertrouwen niet, dan zul je zien dat ze nog bozer worden. Hebben ze het vertrouwen wel, dan worden ze veel milder. Dan denken ze, het komt wel goed. Maar als ze, dus, als ze dus geen vertrouwen hebben, dan worden ze zo boos en kunnen ze zelfs zo boos worden, dat ze al hun woede ook zich richt op die persoon die de ruzie probeert op te, op te lossen. En misschien kijkt, zijn er wel eens ouders die naar de rijdende rechter kijken, naar het programma. ja. Oh my, kijk, kijk, ja, dat zijn allemaal mensen die in die rode fase zitten. Die zijn heel erg boos op elkaar, hè. Heb je misschien wel ooit gezien. Ja, dus, um, dus het is heel belangrijk dat die toga, dat daar vertrouwen in is. En, dat, en of die, die, die, die zorgt eigenlijk eigenlijk, die onderstreept eigenlijk, dat mensen die persoon vertrouwen, die die ruzie probeert op te lossen. Nou, nou, zie ik, nou zei jij al zo, hoe is jouw naam? Ja, een naam ben ik me vergeten te tragen. Ja, Elijtja, jij zei al, oh, ik kom toch niet op de foto, ik zie er zo raar uit. Ja, dat snap ik helemaal, ik voel ook altijd een beetje dat ik er raar uitzie. En um, ja, je kunt je voorstellen dat als je ruzie hebt, en het is heel belangrijk voor jou, en er zitten allemaal van die rare mensen in van die rare pingwingpakken, en die moeten dan een beslissing nemen over jou, dat je dan dat wel een beetje eng is. Hè? Misschien moeten we even met z'n tweeën naast elkaar gaan staan. Hoe dat er nou uitziet. Hè? Dat ziet er toch ook wel een beetje gek uit. Ja, ja een beetje pingwing pakken. Hè? Misschien moeten we zo met z'n tweeën even lopen. <laughs> ja, kun je het voorstellen dat je zo drie rechters en een grafier... Want jij bent vandaag de grafier... En dan soms ook nog iemand die erbij komt, dat we dan allemaal met z'n allen naast elkaar zitten. En dan zit één een zo'n persoon of twee mensen en die denken, oh, die moeten beslissing nemen. Mag je wel gaan zitten? Nou, sommige mensen vinden dat best wel eng en die zie je ook altijd een beetje trillen wel op de zitting. En zeker ook als kinderen bijvoorbeeld betrokken zijn bij zo'n ruzie, dan is het misschien wel beter als die toge uitgaat. Nou, had ik je in, straks al gezegd bij die dia's hiervoor. Dat er allemaal verschillen zaten in die toga's. Nou, Ik heb zo'n raadsheren toga aan, die heeft van die mooie fluwelen banen. Dus dat betekent dat er nog een rechter een lager in rang is en dat er ook nog een rechter hoger in rang is. Maar we hebben ook nog andere, dus advocaten toga's en dat is. Oh, shoot! Jamie, Jamie, ik kan weer de hoogleraar toga. Oh! Ik... Ja, um, ik heb vier kinderen nodig die in het cortège willen lopen. Want ja, die recht, of die, die hoogleraar, die moet natuurlijk wel een beetje netjes ontvangen worden. Ja, vier, oh. wie, wie zou er graag in het cortège willen, jongens? Um. Wie loopt er mee? Dan gaan we hem snel even brengen naar de professor. Ja, hij... Oh wacht even, ik heb drie en vier. Ja, kom maar. Oh. Sorry, hom, ik heb ontzettende haast. Eén kopje koffie. Zeg, heb jij je tenniskleding aan onder je toga? Ik zeg toch, ik heb ontzettende haast. Ik heb die zaak niet voor niks verdaagd. Eh, uh, sorry, ja, ik moet over tien minuten op de baan staan. Eh, uh, een racket. Ach, oh, in de auto natuurlijk. Jongens, ik ben weg. Adieu. Wel praktisch, hè, zo'n toga? Ja, zeker als je s morgens je bed niet uit kan komen. Ach, je pyjama. Ja, niemand ziet het, hè. He. Hm. Zeg, wat heb jij eigenlijk aan onder je toga? Niks. Niks. Niks. Oh. Ach, dat. dat, dat, dat. Oh, krijg ik toch zo'n kick van als ik zo in de rechtszaal zit. Nou, ja, ik ook. <laughs> ah, Dijkstra! Hey, hallo! Top, requisitor. Ah, dank je, ja, dank je. compliment, dankjie. hoor. Goal. Ja, we verslapen vanmorgen. Kan gebeuren, kan Even gebeuren. Even kijken, wat hebben we op de rol? Wat heb jij nou aan, zeg? Ja! Yeah. <laughs> Daar krijg ik al nou een kick van. We zien elkaar! Dit was de zaak van Uffelen. Uffelen. Ja, kijk, en jij. Oké, okay, nou, oh, het cortege wordt klaargemaakt en intussen ben ik toch wel benieuwd. Um, ik ga een aantal vragen stellen en als je denkt van ja, daar kan ik me in vinden, dan ga je staan. Alleen voor de kinderen. En um, als je zegt van nee, dat, weet je, dan, dan blijf je lekker zitten. Oké. Okay. Wie heeft er wel eens ruzie gehad? Wauw. Wow. <laughs> ja, jullie gaan ook staan. Oké, okay, dat. Uh, ik, ik, de, wel goed dat jullie allemaal zo eerlijk zijn in ieder geval. En um, wie is er wel eens een ruzie begonnen? Oh, dat zijn er al een stuk minder. En wie heeft er wel eens als eerste gelijk sorry gezegd na de ruzie? Heel goed, jullie kunnen weer gaan zitten jongens. Welkom allemaal. Mijn naam is Diana van Hout en ik ben ook de hoogleraar. Ja, allemaal. Uh, wat hebben jullie al veel geleerd? Jullie weten alles al. Nou, dan kunnen jullie in ieder geval allemaal nog helpen bij alle antwoorden van de vragen. Want jullie hebben nou geleerd waarom gaat iemand in zo'n grote zwarte jurk naar zijn werk. Tja, waarom gaat die professor in een grote jurk? Ja, omdat het deftig is. Ja, en wat nog meer? Weet iemand nog iets? Ja. Zwarte snetjes en deftig. Ja. Omdat het vertrouwen geeft. Ja. Ja, heel goed onthouden. Prima. Oh, ik hoor daar ook nog iets. Ik vergeet jullie bijna helemaal. Ja. Wat wil jij zeggen? Uh, de, onpartijdig, ja, ja, ja. En jij? Ja. En wat is jij? Neutraal. Neutraal, ja. En maar de professor, heb, ik had verteld in een cortège, wat is een optocht? En waarom hebben we dan een optocht altijd als we op de universiteit? Ja. Ja, dat we nieuwe om omdat we een feestje hebben. Ja, feestje, de vakantie is voorbij. Yes we mogen weer gaan leren. En de rechter. Ja, ik heb al heel veel antwoorden gehoord. Waarom dat de rechter met zo'n grote zwarte jurk. Oh, en die achterin. Ja. Yes, ik, ik, als je gilt, dan zal ik het vertalen voor de mensen die thuis aan je livestream zijn. Sorry? Omdat het heel netjes en deftig is. Ja, en ik zie daar nog een vinger. Ja, en onpartijdigheid. Hè? Dus om de rechter te laten zien dat hij onpartijdig is. En nu heb ik. Wat zeg je? Nee, dit zijn. Hij is hij hier vier. Dus die helft de rechter. En dit zijn allemaal professoren. Dat weten ze nog niet, maar een paar jaar wel hoor. Ja. Alleen nu komt de moeilijke vraag. Ik weet niet of jullie die weten. Waarom troeg ik in het begin zo'n grote zwarte jurk? Wat zeg je? Omdat ik dit ga leren, ja. Klopt het filmpje, denk je, dat je zonder kleren onder een toga mag? Nee, hè? Ja, mijn zonen zeiden, dan hebben de ouders ook nog een leuke middag. Kies dat fragment maar. Weet iemand dat? zie nog een vinger. Ja, ik ben een hoogleraar. Nou, Ik zal je een beetje helpen. Het filmpje was natuurlijk heel erg leuk, maar klopt natuurlijk niet echt helemaal. Hè? Dus we hebben hele strenge voorschriften voor toga's. Ik heb van die flosjes. Deze is van Nijmegen ook. Daar ben ik, ook, of daar ben ik hoogleraar en uh, met van die uh, fluwele dingen. Maar we hebben ook heel veel kledingvoorschriften onder de toga. Dus ik moet altijd dichte schoenen dragen, zwarte bedekte kleding, zwarte kousen als ik die draag. Dus er gelden ook heel veel kledingvoorschriften als ik een toga draag. Want je kunt je voorstellen als je zo loopt en er komt dan zo'n witte broek of van die leuke tijgerhakjes eronder. Dat ziet er natuurlijk heel anders uit. Dus ik had vandaag een grote zwarte jurk aan omdat ik vandaag een toga had. Nou, mijn vragen voor vandaag... Zijn al beantwoord, maar hebben jullie nog vragen? Oh, wacht even, hier vooraan. Of ik zelf wel eens ooit ruzie heb? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, volgens mij wel. Nou. Ik zal je vertellen, ik ben de hele dag bezig met ruzie, dus s'avonds heb ik daar niet zoveel zin in meer in, maar uh, een beetje zoals de tandarts. Maar ik zal je vertellen, er zijn wel allemaal trucjes ook nog om ruzie een beetje te voorkomen. Um, zou ik zes kinderen op het podium mogen? Um, oh. <lacht> ja, kom jij maar. Even kijken. Uh, jij ook. Even kijken. Oh, jij ook. Ja. Um, ik ga even deze hoek, want die zijn nog helemaal niet aan de beurt gefeest. Ja, kom maar, met groene trui. Even kijken, 1, 2, 3. Je uh, hadden straks over enthousiasme. Uh, ja, kom jij maar met die grijze. En, uh, even kijken, hoeveel heb ik er dan? 2, 4 en dan zes hè? Ja. Oh, kijk, zal ik eens even laten zien hoe dat werkt. Oh, ik mis er nog één. Oh, nee, hier. Je was zo dichtbij dat je je niet zag. Hey. Nou, weet je wat we gaan doen? Jullie mogen even hier gaan staan. Kom maar even naast mij staan. Even wachten niet, anders loop je dadelijk. Ik Draai maar eventjes zo. Ja. Ga je hier maar even staan, en dan kom jij hier ook maar staan. Ja, en jij ook hier. Ja. En jullie moeten hetzelfde gaan doen. Even wachten, nee, nee, niet zo ver weg. Uh, even kijken, oh, ik heb wel heel veel meisjes, zie ik. Kijk, mag jij hier, jij hier, en jij hier. Ja. Nou, dan mogen jullie... mogen dus heel langzaam, loop jij naar die dame aan de overkant. Ja, en even tot ik, tot ik zeg dat mag. En voor jou ook. Jij loopt naar de middelste. Ook oh, ik sta helemaal voor. En jij mag naar haar lopen. Nog niet beginnen. Jullie blijven hier staan. Als je nou vindt hè, dat dat jongetje aan de overkant, als die te dichtbij komt, moet je zo doen. Je mag niks zeggen. Als die te dichtbij komt, doet hij zo. En als jij dus dit teken ziet, dan moet je stoppen. Ja? Rustig lopen, niet rennen. En jij doet, jij doet hetzelfde bij haar. Dus als, zij vind, als jij vindt dat zij te dichtbij komt, moet je zo doen. Ja? En dan moet jij stoppen. Voor jou geldt hetzelfde als hij te dichtbij komt. Hallo. <laughs> moet je zo doen. Als je dit zeker ziet, moet je stoppen. Yes? Oh, jij snapt het natuurlijk al. Dat snap ik. All right. 1, 2, 3. Jullie blijven staan. Jij alleen maar naar haar kijken, niet naar anderen. Oeh, ja ik had het natuurlijk eerst moeten testen op kinderen. Bij volwassenen lukt hij al. Al oh, jullie zitten precies op één lijn. En als ik dit met volwassenen doe, dan zul je zien dat jij een beetje hier staat. En jij een beetje hier staat. En dan zul je zien dat voor iedereen het anders is wanneer dat hij vindt dat die ander te dichtbij komt. En dat komt omdat jij vindt sommige dingen, vind je niet zo erg, duurt even voordat je het erg vindt, maar jij vindt sommige dingen wel erg als hij het doet. Dus dan moet je je grenzen aangeven. Dus als je heel duidelijk aangeeft waar je grens is, en dat is voor iedereen anders, bij jullie toevallig alle drie precies hetzelfde grens. Dan helpt dat om ruzies te voorkomen. Hartelijk dank voor jullie hulp allemaal. Geef ze een groot applaus even. Ik zie iemand die heeft al heel lang een vraag. Oh, wacht even. Ja, oh, we hebben een microfoon. Ja. Uh, hebben jullie, is, hoeveel, hoe lang duurt uh, eigenlijk een rechtszaak per dag? Um, dan we doen, uh, meestal doen we er een aantal op één dag. Dus dan doen we verschillende zaken op één dag. En dan kijken we altijd hoe lang dat we tijd nodig hebben om, ze, om de vragen te stellen. En gemiddeld genomen, tussen de zaken die ik doe, ik doe alleen maar belastingzaken. Maar um, ik wist niet uh, of iedereen wel wist wat de Belastingdienst was. Wie weet er niet wat de Belastingdienst is? Weten jullie allemaal wat de Belastingdienst is? Ja? ja? Jij ook? Of weet je het niet? Nee? Nee? Nee, dat gaan we dan ook vooral zo laten. He, dus uh, vraag maar aan je moeder. En als ze dan een leuke omschrijving heeft, dan uh, moet je mij even mailen. Want dan kunnen wij thuis ook even lachen. Ik ben ik zo benieuwd naar hoe je de moeder dat dan gaat uitleggen. Maar... Uh, wij hebben, ik heb alleen belastingzaken. En die daar gemiddeld genomen ongeveer één uur per zitting. En dan doen we meestal de hele ochtend. Dus hebben we vijf zittingen achter elkaar. En dan beslissen we ook over die vijf zaken. Uh, oh, wacht even. Wie nog meer? Ik kan niet helemaal zien waar de microfoon is. Oh, ja. Waarvoor oh, is jouw staf? Sorry? Waarvoor is die stok? Oh, van de pedel. Ja, zal ik even naar je toe komen? De pedel mag even uitleggen waar. Ik denk dat deze, doet deze microfoon het ook ik Zal ze komen? Ja, kijk, het is heel mooi, een is een mooie staf. Ik mag hem nou gelukkig ook een keer vasthouden. Mag ik normaal nooit. <laughs> Vaker doen. Zodat ik herkenbaar ben, want ik ben geen hoogleraar, ik ben een pedel. En zodat ik met de staf kan, op de grond kan stampen zodat iedereen hoort, hé, hey, een soort belletje zeg maar, van hé, hey, we moeten opletten. Ja. Dankjewel. Dus als iemand, na de universiteit kun je nog een nieuwe studie doen. Die duurt minimaal vier jaar als je er voltijds aan werkt, maar... Uh, als je nog andere dingen doet, dan kan die wel eens ooit tien jaar duren. Dus als je na je universiteit dan nog een aantal jaren studeert, dan uh, moet je dat hier verdedigen in de oude. En als je dan allemaal ondervraagd bent door hoogleraren, dan komt de bedel binnen en die slaat op de grond met de staf. En die zegt: En nou is het genoeg geweest, ophouden met vragen stellen. Um, deze kandidaat heeft zich genoeg bewezen en mag, als het goed is, ook slagen. Um, ik geloof dat ik het hele systeem van vragenrondes al is onder mijn. Ja. Um, Wie is de volgende? Ik zit hier met Niels. Hè? Niels, ja. je hebt een vraag. Wat is de ergste straf die je hebt gegeven? Oh ja, ik geef geen straffen. Ik ben geen rechter die straffen geeft. Nee. Is dat duidelijk, Niels? Ja. Maar de ergste straf die je kan krijgen in Nederland is levenslang in de cel. Ja. Ja. ja. Waarom wordt er een rechtszaak gehouden? Waarom een rechtszaak wordt gehouden? Nou, dat is heel, bedoel je dat, nou, normaal is het zo dat je eerst even op papier zet waarom dat je uh, naar de rechter gaat en waarom dat je dat belangrijk vindt. En wat je graag wil dat de rechter uh, beslist, dat doet de andere partij ook. Uh, maar sommige mensen die kunnen het beter vertellen dan dat ze het kunnen opschrijven. En um, daarom wordt er altijd... Een zitting gehouden, dus dan kun je, kun je altijd de rechterkant dan vragen stellen, maar sommige mensen kunnen dan ook veel beter uitleggen wat hun dwars zit hè, wat hun probleem is. Um, ja, ik ik stel nog heel veel vragen, dus ik ga een beetje sneller. En mijn antwoord, ik ben zo kletskous ook. Ja? Bent u ooit bij een rechtszaak geweest die in het nieuws is gekomen? Ja, ik ben zeker uh, wel eens bij een rechtszaak geweest die in het nieuws is geweest, maar toen was ik zelf geen uh, Rechten, ja heel veel zaken worden, dus je bedoelt denk ik echt op het journaal. Ik ben ooit bij Van der Valk uh, geweest, uh, die, uh, met, in het kader van belastingfraude, maar toen was ik advocaat in die tijd. Die is toen op het nieuws, maar het is wel heel lang geleden hoor, is dus denk ik voor jouw geboorte. Ja. <lacht> eh, oh wacht even, ja, dan moet ik weer naar het midden. Ja. Ik, ik breng altijd alles in honderd, I know. <lacht> ja. Wat moet je studeren om... Een rechter te worden. Oh, dat is een hele goede vraag. Je moet dan de rechtenstudie hier volgen. Dus je, dat is een, een, een richting die je kunt studeren, rechten. En als je die gedaan hebt, dan uh, moet je eigenlijk nog uh, een paar extra vakken doen. En daarmee kun je naar de opleiding voor rechter. En dan krijg je bij de rechtspraak ook nog een opleiding om rechter te worden. Ja? ja? Welke vragen stellen jullie dan allemaal? Ja, nou, ik had je verteld in het begin dat het heel vaak zo is dat mensen reageren op het laatste standpunt. Hè? Dus die hebben dan, dus dan zegt de ene van ja, maar uh, uh, jij hebt al een fiets bijvoorbeeld, hè? En dan gaat die andere, die gaat dan reageren, bijvoorbeeld op die fiets, maar die zegt dan van, uh, ja, maar jij zorgt er niet goed voor. Ja, en dan gaat, de, en zo gaat die discussie eigenlijk, of dat, dat, die ruzie gaat eigenlijk een hele andere kant op. En dus wat je vaak ziet als rechter, dat mensen die zijn over allerlei dingen aan het ruzieën, maar waar het nou eigenlijk om ging, dat zijn ze een beetje vergeten. Dus dan willen wij heel graag weten... Uh, wat er nodig is om die rechtszaak uh, op te lossen. En als je een keer naar de rijdende rechter kijkt, dan kun je zien dat die man dat ook altijd doet, maar dan vaak bij de mensen thuis. Dus dan gaat hij kijken, nou hoe zit dat tuintje dan in elkaar en je wil dat dan graag zien. Dus alles wat we niet terug kunnen vinden uh, in de stukken, dus in de stukken die voor de rechtbank zijn, daar um, gaan wij dan nog vragen over stellen. Ja? Hoe lang heeft u op school gezeten? Oh, ik heb vreselijk lang. Ja, ik vond leren heel erg leuk en um, dus ik heb echt heel erg lang, uh, ik heb uh, eerst de middelbare school gedaan. En toen heb ik, ik mocht ik nog zeven jaar studeren, dus ik heb alles gedaan wat ik maar kon om, om die zeven jaar vol te maken. Dus um, ik heb economie gestudeerd en ik heb uh, ja, fiscale economie, fiscaal recht, bedrijfseconomie uh, Nederlands recht heb ik gedaan. En nu doe ik nog steeds psychologie, vind ik al wel leuk. En ik heb een proefschrift geschreven, dat is, daar heb ik uh, tien jaar over gedaan. En, uh, ja, ik studeer eigenlijk nog steeds. Ben nu, uh, ja. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen, ik wil alles weten. Dus... <lacht> Niet alles hoor, niet, uh, sommige dingen vind ik ook super oninteressant, maar dus, ja, best wel wat jaren. Ja, en ik studeer nog steeds, iedere dag eigenlijk. Ja. Van Guus, toch? Oh ja, hebben we dat vak ook al gehad? Oh nee, ik denk het niet. Maar even, sorry, even Guus doen dan en dan gaan we ja, naar dat. Ja, dat plan. is goed. Ja. Hoe vaak heeft u een rechtszaak gehouden? Ik ben niet zo heel erg vaak, want ik ben een soort invalrechter. En um, dus ik doe dat niet vol, Ik ben voltijds hoogleraar, maar niet uh, rechter. Dat doe ik af en toe eens. En normaal is het ongeveer dat we tussen de vier tot zes keer per jaar. Dan hebben we zitting. Alleen ik moet zeggen, sinds corona is het echt een stuk minder geworden. En um, ik ben alweer een tijdje niet aan de beurt geweest. Uh, maar meestal tussen de vier en zes keer per jaar. Ik um, wacht hier achter, ja. Is het soms moeilijk om tot een beslissing te komen? Um, nou, ik vind het van mezelf niet zo. Maar wij beslissen altijd met een aantal personen. En um, wij zijn het niet altijd eens. En uh, soms dan zijn wij het zo oneens met elkaar. Dat we soms wel tot avonds laat aan het discussiëren zijn. Om te kijken wat de beslissing in zo'n zaak gaat. Maar als we een beslissing genomen hebben. Dan is het in Nederland zo dat je niet weet of wij daar nou heel erg lang over onderling ruzie hebben gehad, of heel erg kort, dus of heel lang of heel erg kort. Maar in sommige, sommige rechtszaken laten ze dat wel zien, dat er bijvoorbeeld heel veel oneenigheid was tussen de rechters zelf, om een beslissing te nemen. Dus soms duurt het heel lang. Ik heb wel eens een keer dat we echt door de beveiliging naar buiten zijn gegooid, omdat we er onderling niet uitkwamen. Omdat de ene vond echt wel en de andere vond niet. En, uh, maar soms zijn zaken ook wel moeilijk. Uh, ja, Hoe ver geloof je iemand? Soms is er niet genoeg bewijs. Dus niet altijd even makkelijk uh, om een beslissing te nemen. Ja. Um. Oh ja. <laughs> er wordt van last antwoord. Ja, oh heel dichtbij. <laughs> Hoe lang doet u uw werk al? Oh, 32 jaar. Ja, 32 jaar. Ik was heel jong. Uh. Ja. Is u, is maar niet als rechter hoor, 32 jaar. Ik ben zo begonnen met 32 jaar geleden. Ja. Is ja. u wel eens bang geweest dat u ruzie kreeg? Uh, ja, ik ben ook wel eens ooit bang geweest in de rechtszaak. Ja, er was iemand die was heel erg agressief. Ja, en we hebben zelfs in uh, belastingzaken iemand die echt zo boos kan worden. Die gaat zelfs met stoelen gooien en zo. Ja, dus uh, ja, ik ben wel eens bang geweest. Ik ben ook wel eens ooit bang geweest als professor. Ja, iemand die heel boos was. Ja, zeker. De één staat die kant. Die kant. <laughs> Hierachter zijn nog niet zoveel vragen geweest, ja. Ik, dus ik moet hier naartoe lopen? Ja. Oh, hier. Hoi. Waarom hebben jullie van die hoedjes op? Ja dat, uh, dat is, uh, ja, dat is een goede vraag. Ik voel me ook altijd een beetje onsterfelijk belachelijk met die dingen. Maar uh, um, dat hoort bij, uh, net zoals dat die uh, ja, van die rode bietjes heeft. Zo oh, is dat begonnen. Uh, ja. En dat is ook een, eigenlijk een mode-item. Op een gegeven moment is de mode wel gestopt. Maar ze, ze wij zijn ook heel hoog geweest. En deze zijn ook heel lang geweest. Echt zo, soms zelfs tot de grond. En dan maakten ze hier van die gaatjes in. En dan noemen ze handen uit de mouwen steken. Daar komt ook die uitdrukking vandaan. Dus ze zijn heel erg veranderd, maar ze staan al heel lang stil. Dus, uh, dus de mode is een beetje stil komen staan. Dus ik denk dat we misschien moeten we wel eens voorstellen dat we de mode anders doen. En dat we als nu meer vrouwelijke hoogleraren krijgen, dat we dan een beetje leuke of zo doen. Uh, hè? Zoiets. Een <laughs> Leuk riempje of zo. Even kijken. Vragen? Dat de vraag. Ja. Oh ja, hier zo. Ja. Is het wel eens gebeurd dat dan uh, de rechters aan het discussiëren waren en dat ze dan zo, er, dan, dat ze dan daar ruzie van kregen en dat mm. ze daar dan ook nog een rechtszaak van moesten hebben? <laughs> <krijgen? hijen> Oh nee, nee, nee, nee, nee, dat is toch nooit, het is, is voor zover ik weet niet, uh, nee, nee en het gebeurt altijd binnen kamers en het is altijd, kijk het is niet onze eigen zaak, dus het gaat veel meer om, geloof je iemand, vind je dat er genoeg bewijs is, dat soort dingen, dus en we houden het binnen kamers en we houden het ook over het algemeen, tussen mijn ervaring heel beschaafd, uh, ja. <laughs> Heb jij al een keer ruzies opgelost? Of ik al eerder een ruzies heb opgelost? Um, nou, als rechter kun je natuurlijk beslissen, dus dat heb ik vaak genoeg gedaan. Um, ik heb alleen ook nog meer kennis over ruzies, maar dan zit ik eigenlijk veel meer als uh, iemand die bedenkt, waar, hoe je op welke methoden, dus wat voor verschillende manieren je een, een ruzie kunt oplossen. En dan mogen anderen mogen dat dan doen. Ja, dus ik probeer eigenlijk steeds nieuwe dingetjes te bedenken hoe je ruzies beter kan oplossen. En nu ben ik wel bezig met een heel groot experiment om ervoor te zorgen dat mensen geen ruzie meer krijgen en dat ze eigenlijk al heel snel geholpen worden. Waardoor ze eigenlijk geen uh, ruzie hoeven te maken en ze ook niet naar de rechter uh, moeten. Dus um, als er landelijke aangiftedag komt, dan moet je maar eens uh, aan me denken als je dat op de... hoort. <laughs> um, hebben ze, hebben ze nog tijd voor vragen? Ja, ik vind het superleuk hoor. Het is het leukste deel van de, van de middag. Oh, er zijn ook nog vragen op het podium. Ja, we zouden ze bijna vergeten. Ik vind jullie wel leuk hoor, zo. Ik weet niet of je Hoeveel rechtszaken worden er ongeveer per jaar gehouden? Zo, hoeveel rechtszaken? Oh, heel veel. Ja, ik geloof in belastingzaken hebben we er uh, 25.000 per jaar. En dan, uh, dat zijn uh, verschillende belastingsoorten. En iets van 15. En dat zijn eigenlijk relatief weinig zaken ten opzichte van alle andere soorten ruzies die je nog kunt hebben ja. is veel hè 25.000 ja en uh, maar dat zijn alleen nog maar belastingzaken dus uh, dus ruzies met de belastingdienst Ja, dankjewel oh wacht even ja, jullie willen ook allemaal vragen hè? mag ik zo um, is er nog iemand daar oh daarachter ja oh. Wat is het verschil tussen uh, advocaat en rechter? Ja, een rechter die beslist en een advocaat die helpt eigenlijk degene uh, die bijvoorbeeld uh, iets gestolen heeft of waarvan ze denken dat hij iets gestolen heeft of uh, omdat er heel veel moeilijke taal wordt gesproken in die rechtbank en dat begrijpen ze niet zo goed. Dus die advocaat helpt degene die naar de rechter toe moet. Ik ben ook begonnen als advocaat. Ja. Um, even wachten. Ja, de, de, hoe kan jullie niet allemaal? Jij zit al heel lang, hè? Kom jij mag eens even je vraag stellen. Ja, super lang. Ik hoorde het al. Oh. Oh, ja. um, wat voor soort um, vragen doe je dan met geld? Van, um, wat voor soort belastingvragen? Van? Dus, um, Meestal of ze moeten ja. betalen, ja of nee? Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... Dus dan, heeft, dan hebben mensen dus um, te weinig betaald voor hun belasting? Ja, of te veel. Dat kan, dat, kan dat ook? Ja, dat kan dat zeker. Is, dat is ik denk dat heel veel mensen te veel belasting betalen. dat is toch waar juist alleen maar goed. <laughs> wat zeg je? Dat is toch Kom, juist alleen maar goed. Wat, dat, is te veel? dat ze te veel betalen. Kom, mag ik hem even terug? Ja, dat ze te veel betalen. Ja, dat is voor, jou, voor een aantal mensen is dat wel goed, maar ja, sommige mensen hebben niet zoveel geld. En als ze dan ineens heel veel duizenden euro's moeten betalen, terwijl ze dat niet hebben, dan is dat natuurlijk niet zo, uh, niet zo prettig. Ja. Ik heb hier nog iemand die had een vraag. Ik ben dus naar de rechtszaak gegaan van de protesten in het Rijksmuseum. Nee, oh. of bedoel je museum jaarkaart? Nee, dat is protest van de ja, dus activisten van de klimaat. Nee, nee, nee, nee, dat zijn niet mijn soort zaken. Nee. Ja. nee, dat is denk ik de laatste vraag, hè, of niet? Of dan, of doen we nog, oh wacht even, ik zie nog twee, oh iemand helemaal achterin nog, ja. Wat is er nou zo leuk om rechter te zijn? Wat er zo leuk is aan rechter zijn. Ja, ik vind mijn vak heel erg leuk. Het allerlei, ik vind dat ik het mooiste vak heb van de hele wereld. En als ik, eh, eh, als ik dus eh, een keer bij mag springen om eh, als rechter op te treden, dan vind ik dat heel leuk. Want dan kan ik, op een, eh, kan ik heel, op een hele praktische manier met mijn vak bezig zijn. Terwijl ik soms, zeker in deze functie, ook heel erg, vaak, heel erg theoretisch bezig ben. Dus ik vind het dan heel leuk dat de dingen die ik dan doseer en die ik dan... Uh, leren aan, aan mijn studenten, dat ik dat dan zelf ook mag toepassen af en toe. Is dat de laatste? Um, waarom is er um, altijd een schilderij van koning Willem-Alexander in de rechtbank? Dat is een hele vraag? vraag. Ja. kijken of niet? Ja. Ik zou ook even veel liever een ander leuk schilderijtje zien. Hier is echt de echte, ja. alle allerlaatste vraag. Wou u als ik kind ook al, al rechter even... worden? Sorry? Wou u als kind ook al te worden? Oh, nee, nee, nee. Ik heb totaal niet aan gedacht uh, om uh, rechter te worden. Nee, ik wilde vooral, uh, finish... ik wilde vooral onafhankelijk zijn. Uh, dat vond, vond ik heel belangrijk. <laughs> uh, was dit de laatste vraag? Ja, nou dan dank ik jullie heel hartelijk voor jullie uh, aandacht. Ja, Diana, ontzettend bedankt voor dit interessante college. Um, ja, persoonlijk vond ik het ook heel Dank nuttig in het vervolg. Als ik een ruzie heb, dan uh, ga ik wel aan jouw tabel denken. <laughs> ja, en uh, jullie ook bedankt voor jullie komst. Um, als jullie straks naar buiten lopen, krijgen jullie een certificaat. Maar even goed opletten, want aan vier van die certificaten zit een kaartje. En als jij dat kaartje hebt, dan mag je even terugkomen naar het podium. Want dan krijgen jullie nog een klein cadeautje van Diana. Oh, leuk. <laughs> Wel Ontzettend bedankt voor <laughs> jullie komst en uh, ja, tot de volgende keer.